Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Ik heb vandaag een heel leuk doe dat zelf ideeën voor jullie. Uh, hoe, hoe noem je zo'n ding ook weer? Een garden. Oh, ja. Wat je ervoor nodig hebt, is een garden. En wat we ermee gaan maken, is een apparaatje wat uh, we allemaal wel kennen. En dat is om je hoofd te masseren. Jullie kennen het allemaal wel. Het zijn allemaal puntjes die uit elkaar staan. En dan kun je het zo over je hoofd halen en dan geeft het een heerlijk gevoel. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag en ik ga jullie precies laten zien hoe het moet. Kijk maar eens mee. Ja. Wat heb je hiervoor? nodig? Een garre wat ik net zei. Een tangetje waarmee je uh, de ijzeren draadjes kan doorknippen met het uiteinde en wat heet de lijm. Daar komen we straks op, maar eerst dit. Je begint eerst uh, door middel met de tang de bovenkant van alle ijzeren draadjes door te knippen. En dat ga je met, uh, ja, dat ga je met elke doen eigenlijk. Zo, nummer 1. Zorg ervoor dat je genoeg kracht in je armen zet, want het kan nogal uh, moeilijk zijn. ...zoals ik zelf ook net heb gemerkt. Wat je vervolgens gaat doen, zijn alle ijzeren draadjes een klein beetje uit elkaar buigen... ...zodat die een beetje de vorm krijgt van je hoofd. Nou, Zoals je ziet, begint het al aardig ergens op te lijken. Uh, wat we nu eigenlijk nog moeten doen, is de uiteinden van uh, de ijzeren draadjes... ...moeten ze coating omheen, omdat als je het nu op je hoofd gaat zetten... ...doet het gewoon hartstikke veel pijn en dat wil je natuurlijk niet. Het moet natuurlijk wel comfortabel blijven. Dus je pakt je hete lijm, doet gewoon een lekker kloddertje doe je op een stukje karton... ...en dan is het tijd om de puntjes van de hoofdmassage erin te gaan dopen. Nou, dus zoals je ziet uh, ziet het er nog niet helemaal top uit. Maar het mooie aan hete lijm is, op het moment dat het opgedracht is... ...trek je zo meteen gewoon alle draden eraf. En dan heb je de coating die jouw hoofdmassageapparaatje nodig heeft. Nu, gaan we, nu is het tijd om het te gaan testen. Het is niet meer zo scherp als dat het was, dus ik ben benieuwd of het überhaupt werkt. Oh. Oh shit. Ja, nee, maar het werkt echt hoor. Oh, dit moet je echt even proberen, Juri. Ja? Ja, die camera. Ik wil hier een hele rare koppen trekken. Put it to the test, man. Juist. Ik ben weer naar huis. Hoor. Ja. Vind je dit beter dan de, dan de, dan de originele? Hier zit natuurlijk wel meer uh, je aan. hè? Nou, weet je, het geeft gewoon heel veel voldoening dat dit zelf is gemaakt. Ja. En daardoor denk ik wel dat het beter is. Helemaal toch. Voelt gewoon een stuk echter, weet je wel. Cool. Ja, nou, proberen jullie natuurlijk op weekbasis zoveel mogelijk te voorzien van dit soort leuke dingen die je zelf kan maken. Uh, ik, had, ik had deze niet thuis, maar ik had wel een. Dat heet een garde. Een garde. Ik had wel een garde. Dus dan is het natuurlijk hartstikke leuk om jezelf mee aan de slag te gaan. Zorg er wel voor. Dat zeg ik er nog één keer extra bij. Gebruik hete lijm om de bovenkant even wat zachter te maken. Als je het niet doet, haal je je huid namelijk open. En daar heeft niemand zin in. Dus vond jij deze video nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. Ben je benieuwd hoe je iets moet maken of iets moet knutselen? Laat het ons weten en dan gaan wij voor jou aan de slag. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.